Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 20 oktober. Weersta de duivel en verheug je in de Heer. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Filippenzen 4, vers 4. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Een depressie wordt gedeeltelijk gedefinieerd als de stemming abnormaal verlaagd is, vermindert gevoel van eigenwaarde, neerslachtigheid. Een veel voorkomend probleem bij een depressie is dat de oorzaak niet onze omstandigheden zijn of waar we ons bevinden, maar onze houding ten opzichte van onszelf. Dat is waarom de duivel jou het gevoel wilt geven dat je waardeloos en afgewezen bent. Maar als je je niet door de duivel laat imponeren met wat hij doet, kan hij jou niet onder druk zetten. En als hij jou niet onder druk kan zetten, kan hij je niet deprimeren. Ik denk dat een van de beste manieren om de duivel te weerstaan en een overwinning te behalen op depressie is... dat de Heilige Geest je leidt naar een tijd om je te verheugen... De vijand wil dat je je richt op negatieve vooruitzichten en jezelf dompelt in een partijtje van zelfmedelijden. Maar de Heilige Geest wil dat je kijkt naar de positieve dingen en daar een feestje van maakt. Filippense 4, vers 4 zegt, Verblijd u altijd in de Heer. Als we ons focussen op God, ons in Hem verblijden, dan heeft depressie geen plaats in ons. Dus de volgende keer dat de vijand probeert om je neerslachtig of verdrietig te laten voelen, kies er dan voor om je in de Heer te verblijden. Laten we samen bidden. Heere God, U bent wonderlijk en verbazingwekkend. Daarom kan ik mij altijd in U verblijden. In mijn leven is er geen plaats voor depressie, omdat ik vervuld met U ben. In Jezus' naam, amen.